Na twintig jaar bedrijven gestart te zijn, te ja. laten groeien, te verkopen of uh, op een andere manier uh, ondernemerservaringen op te doen, lijkt mij het gewoon wijs om een keertje echt iets anders te doen. Van kind af aan was ik ja. al bezig met uh, bedrijfjes op te zetten, al vrij, uh, vrij jong. Vanuit mijn studietijd ben ik een internet access provider gaan oprichten, dat vind ik nog steeds een van de leukste ondernemersavonturen die ik, uh, die ik uh, ontwikkeld heb. Want het internet kwam toen op, iedereen wilde het internet op, maar het ja. was lastig en moeilijk.